Ik ga de flesje vliegen, Moving mijn head like Wat is dit? Wat is dit? Ik doe op What the fuck? Wat goed! Waarom er een licht is op de weg, zeg maar. What the fuck? <laughs> en hoe is die dood? <laughs> uh, well, je sorry je dat zo gebeurt. Wat doe ik? Bro, die gap lijkt ook als een tyfus, joh. Die groene. En hij vliegt de lucht in van de brug af. Hallo! Hallo! Hij helpt hem niet. Hij He helpt hem niet. Hallo! He Meneer, Mag ik opstappen? Meneer, nee. Mag ik opstappen? Oh uh, nee! Wat is er gebeurd daar, joh? Ja, die auto crashte echt volledig. De politie rijdt er rustig langs. Oh, oh shit, dat oh, is Oh fuck! Oké, okay, die heb ik op clip staan. Ik er... kom al die achter van Jezus Christus! Wacht, ik ga even langscheuren, kijk Oh, dan gaan we Moet ik... <laughs> Dat was niet de bedoeling. Nooo! Oh ja, fucking hell. Iemand heeft een fiets op de fucking snelweg geplaatst, ja hoor. En... Ja, Jezus, ik ook... zie je vliegen, gek. Hallo, meneer. Mag ik u misschien even interviewen? Nee. nee op rotte met de kamer. Op met trammen. Ik heb ze goed als nice gepleegd. Ja, ja, ja. ja, ja.